Hallo, ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel en vandaag wil ik het met jullie hebben over sociale media en het beheer daarvan. Het kan namelijk behoorlijke chaos zijn. Heb jij een bedrijf, ben je aanwezig op meerdere social media kanalen, dan kun je soms denken oh, wat zet ik nou op het een, wat zet ik nou op het ander, waarom werkt het wel nou op Facebook, waarom werkt het niet op LinkedIn, wat moet ik nou doen met Twitter? Al die chaos kan ontzettend verwarrend zijn en daarom wil ik eigenlijk een, uh, dit social media e-book met je delen. Ik pak we er even bij. Weg met de social media chaos, zo heet hij. Het is een gratis e-book. Als je hem uitprint, ziet hij er zo uit. Maar jij krijgt gewoon als pdf. Er staan allemaal hele handige tips in. Als je zoiets hebt van nou, ik bereik eigenlijk niet het resultaat wat ik wil bereiken met mijn sociale media strategie. Dan is dit, dit e-book echt even een aanrader. In het boek heb ik het over welke doelen je voor sociale media kunt gebruiken. Welke doelen je ermee kunt behalen. Ik ga het ook hebben over de stappen die je eigenlijk moet zetten voordat je resultaat kunt behalen. En natuurlijk uh, ook hoe sociale media de functie van je website versterkt. Heb je bijvoorbeeld een website met veel blogs? Hoe zorg je er dan voor dat je veel volgers krijgt? Heb je een website waar je diensten of producten verkoopt? Hoe zorg je dat dat goed komt? Uh, en uh, dan daarbij heb ik ook nog een uh, hoofdstukje over kenmerken van berichten die op sociale media viraal gaan. Het is vaak een toevallige gebeurtenis. Maar ik heb de finale berichten geanalyseerd. En daarin heb ik toch wat overeenkomsten gevonden. Wie weet kun je het van je eigen sociale media gebruiken. En als bonus heb ik het nog over memes op social media. Dit is iets wat vooral een jongere doelgroep heel erg kan aanspreken. Dus als dat jouw doelgroep is, is het heel erg leuk. En het brengt ook een beetje humor. En we kunnen daar allemaal wat extra's van gebruiken. Ook op sociale media. Dus ik zou zeggen, download... Uh, deze, dit e-book meld je aan, download hem. Ander voordeel is dat je daarna ook nog elke week social media tips krijgt. De nieuwste blogs, ook oude blogs die gewoon ontzettend waardevol zijn. En natuurlijk exclusieve aanbiedingen. Dus ik zou zeggen, meld je aan en ga hem lezen. Heel veel succes met je social media strategie.